Ik ben Dirk en dit is prepvlog 4. Vlog is een stukje vertraagd, waarvoor excuses. Ik had hem al opgenomen, maar uh, nou, toen ging ik hem later editen en toen bleek dat er iets mis was met mijn bronbestand. Dus toen moest ik hem opnieuw opnemen en toen werd ik ziek en daarna kreeg ik het heel druk. Wel met allemaal leuke dingen, maar toch druk. Dus vandaar, uh, ik ben hem nu opnieuw aan het opnemen en nou, hier is hij dan eindelijk. Gelukkig hebben jullie het allemaal overleefd, dus jullie kijken nog, dus dat is mooi. Voordat ik jullie ga vertellen over de bijwerkingen van prep, eerst iets anders. Ik was namelijk vorige week met iemand aan het chatten op een dating site en we zouden gaan afspreken. En ik ben natuurlijk open over het feit dat ik prep gebruik. En toen kreeg ik als reactie, oh nee, maar in dat geval wil ik niet met je afspreken. Want dan is er namelijk een hele grote kans dat je syphilis hebt. Dat heb ik gehoord van de GGD. Nou, ik wist echt niet wat ik hoorde. Maar goed, ter ere van dat voorval ga ik samen met jullie de uitslagen checken van mijn SOA-test. Als je wel eens een SOA-test hebt laten doen met de GGD Amsterdam, herken je ongetwijfeld dit formuliertje. Ik ga nu inloggen op de site en dan gaan we eens kijken hoe het staat met mijn seksuele gezondheid. Ja. Nou, ik weet niet of jullie het kunnen zien vanaf daar, dus ik zal er een screencapture van maken. Had ik idee. Ik heb geen SOA en ook mijn hip. Uitslag is negatief, dus dat is goed nieuws, zeg maar. En ik heb dus zeker ook geen syphilis. Yeah. Dus mocht ooit iemand tegen jou zeggen dat hij niet met je naar bed wil omdat hij bang is dat je een andere zou hebt, vraag dan even wanneer hij zelf voor de laatste getest is, want grote kans dat jij recenter bent getest dan hij. Nou, al vanaf af aflevering 1 ben ik aan het stellen dat dit er aan zit te komen en nu is het dan zover. Ik ga jullie vertellen over de bijwerkingen van PrEP en die zijn er best wel een aantal. Een hele vaak gehoorde is gewichtsverlies. Nou, dat heb ik helaas niet, maar ik heb wel een andere, daar kom ik zo op. Maar je kan bijvoorbeeld ook last hebben van diarree, misselijkheid, moeheid, buikpijn, hoofdpijn, depressie, huiduitslag, hele intense dromen. En die voor mij heeft daar een beetje mee te maken en ik droom af en toe ook wel uh, intens. Um, maar ik heb een slaapprobleem, dat wil zeggen dat ik kom wel goed in slaap, maar dan rond een uur of drie, half, vier ja, nou, ben ik wakker en kan ik ook echt niet meer slapen. Het is dus echt wel een heftige bijwerking. En ook toen dat een poosje aan de gang was, ja, weet je, als je elke nacht maar een paar uur slaapt, op een gegeven moment breekt dat je op. Ik heb me toen ziek moeten melden van mijn werk. Want mijn weerstand ging eraan. Ik kreeg griep. Ik kon me er niet meer door concentreren. Ik, zelfs een simpele televisieshow op televisie kon ik gewoon niet meer volgen. Dus dat is echt wel heftig. Het fijne aan de bijwerkingen van Prep is dat het altijd maar een paar weken duurt. Toen ik deze vlog voor het eerst opnam, toen kon ik inderdaad nog steeds niet goed slapen. Maar inmiddels nu uh, slaap ik prima. Dus als je een poosje slikt, dan neem je bij. Bijwerkingen zelf af, als het goed is. Is dat niet zo? Neem dan even contact met de GGD. Dan kun je zij adviseren hoe nu wel. Die bijwerkingen zijn voor veel mensen ook wel uh, een reden om te zeggen: Ja, zie je wel, zo'n heftig middel in een gezond lijf. Maar er zijn veel meer middelen die bijwerkingen hebben. Het is gewoon je lichaam wat even went aan een nog onbekend stofje. Zoals ibuprofen, gewoon een heel normaal huis- en keukenmiddeltje. Ik wil niet weten wat daarom bijwerkingen aan kunnen kleven: Buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, moeheid, braken, duizeligheid, diarree, bloedige diarree, verstopping, oorzuizen. weer. Dubbel zien, maar verhoogt als kans op een hard aanval van Maar goed, dat hebben heel weinig mensen. En ook voor PrEP geldt dat de meeste mensen helemaal geen bijwerking hebben. Maar dat kan wel. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, teken dan alsjeblieft nog even de petitie op PrEP nu. Link staat in de omschrijving. Ook als jij zelf geen verhoogd risico op hiv loopt, teken dan wel even voor de mensen die dat wel doen. En help de wereld te veranderen. Volgende week in de vlog ga ik jullie vragen beantwoorden. Ik heb er al een goed stel, maar er kan nog meer bij. Dus laat vooral in de comments een reactie achter. Of stuur me een mail of een Facebook DM. Wat dan ook. Dan kom ik daar volgende week op terug. Heel graag tot dan. Hoi.